Uw regels wil ik overdenken, het oog op uw paden gericht. Diepe pijn ontstaat niet alleen door grote teleurstellingen, zoals het niet krijgen van de baan of promotie die we echt willen. Diepe emotionele pijn kan voortkomen uit een reeks van kleine ergernissen en frustraties. Daarom moeten we weten hoe we om moeten gaan met kleine dagelijkse teleurstellingen en hoe wij ze in perspectief blijven zien. Als je voortdurend op iets gefocust bent, overheerst dit je denken. De kleine frustraties die elke dag opkomen zijn op zichzelf al ergelijk, maar als ze zich opstapelen, dan lijkt het bijna onmogelijk om nog aan iets anders te denken. Maar in plaats van je te concentreren op je problemen en ontmoedigd te raken, moet je je op God focussen en zijn beloften voor jou overdenken. Misschien ben je door het leven te neergeslagen, maar je hoeft niet in die neerwaartse spiraal te blijven. God staat klaar en is bereid en in staat om je eruit op te tillen. Als een teleurstelling je bedrukt, dan kun je ofwel je daardoor laten ontmoedigen, of je kunt het gebruiken als een opstap naar betere dingen. Kies ervoor meteen de confrontatie met teleurstellingen aan te gaan op het moment dat ze ontstaan en te mediteren op Gods beloften. Hij heeft betere dingen voor jou in petto en hij zal je helpen om de teleurstelling te verslaan. Tot slot. Wil je met mij meebidden? Heere God, zoals Psalm 119 vers 15 zegt, zal ik uw woord overdenken en me niet door de kleine teleurstellingen uit het veld laten slaan. Uw woord is krachtig en geeft leven, dus ik weet dat ik teleurstelling kan overwinnen door naar u te kijken. In Jezus' naam, amen. Fijn hè?